naar elkaar op ze praat. soms dan word je heel erg gaat. Kom gezellig bij ons land. Kom gezellig in haat. In deze aflevering vraagt Ernie aan Bert om gezellig te gaan spelen. Stikkeltje! Gaan nu! Wil je soms met me vechten of zo? Nee, eigenlijk vind ik dat niet zo leuk Ernie. Maar uh, je bent toch niet zo bang voor mij zo? Stop! Maar uh, ik wil vechten, ik wil spanning en ik wil gewoon pijn. Dus Bert, kom dan vechten met mijn mannen, kom! Rot op, ga maar naar Pino. Hij kan je ook een klap geven, oké? Okay? Goed Bert, maar uh, je moet weten, ik ga je klap geven. Ik geef hem mijn klap! Nou, is het doet pijn? Laat me nu met rust. Nee, eigenlijk niet, want ik wil gewoon een beetje vechten en ik blijf gewoon zeuren. Nee, ik vecht nu niet, want ik ben aan het lezen en ik vecht nu niet. Goed. Maar ik wil vechten. En dit ging zo nog een paar uur door. Tot de volgende keer in Sesamhaat.